Ruben is diezelfde dag nog met Susanne wezen praten, dat Tobias hem mee wilde nemen naar zijn eigen planeet. En dat kwam bij Susanna veel harder aan dan Ruben had gedacht. Susanna wist namelijk dat er ooit wel een dag zou komen dat Ruben weg zou gaan uit dit nestje. Maar dan had ze gedacht dat het kwam omdat hij ontdekt zou worden of door een andere reden weg zou moeten gaan. Maar niet omdat zijn vader, die er by the way nooit voor hem is geweest, hem mee wilde nemen... Suus had nog een heel lang gesprek die dag met Ruben hierover. En Ruben wilde hier ook niet weg. Hij was hier zo gelukkig op deze planeet en hij had alles wat hij maar kon wensen. Zijn hele leven is hij door Suzanne en deels door Thomas opgevoed. Waarom zou hij dat alles moeten achterlaten en met hem dan meegaan? Hij had het hier heel erg naar zijn zin. Toch heeft Tobias die avond Ruben meegenomen. Wel heeft Ruben afscheid kunnen nemen van Suzanne en Thomas. Beiden waren totaal overstuur toen hij in één keer de lucht inging en zo verdwenen was.